here hoor. you um, uh, no. Op de plek waar ik nu ben, daar komen mannen graag. Stripclub. stripclub. Of, of een bar <laughs> of zo. Maar dat zijn meerdere stripclubs. Nee, stripclubs. Ja, ze zijn op zich al meerdere stripclubs. Ik ga... Ja, we gaan deze hier links proberen. Ja. Iedereen één ingang. Uh, ja, dan moeten we even wachten. Ah, wacht, wacht, wacht, wacht, wacht, stop gelijken. even, stop even, oh, kut. Uh, even de timer weer, ja, uh, yeah. oké. Okay. Hey, ik, uh, ik heb ook eerst ingang. Er, wel... er zijn er meerdere ingangen, hè, kijk eens dus hier is er een. Ja. ja? Ja. In 3, 2, go. Ik zie hem niet. Huh? Huh? Ja, je moet nog niet vertellen dat hij met zijn auto binnen zit, <laughs> Hij staat sowieso niet bij de Supermarkt. Dit is niet de strippel uh... waar moeten zijn dan. Uh... Wat well, leven. Op... Nee, waar, waar komen wij nog graag? Oh die ja, tequila, tequila is ook goed. Of inderdaad. de gunshop hier. De gunshop. En je hebt je Kijk er, je er helemaal bovenaan heb je er ook nog eentje in het noorden. Nou, in het noorden van de stad dan. Nee, je nee, niet. In Sandy. Zou die helemaal daar zijn? Ik rijd wel uh, als eentje naar tequila rijdt, dan rijd ik wel die helemaal boven. Ik ken tequila de niet. Uh, ik volg de andere bezat gewoon. <laughs> maar is dat het anders dan kunnen zijn? Kijk, wat als ik jullie zag, moest ik de tijd starten. Nou, de is prima. Nee, maar nee, niet helemaal. Want als we nu met 130 voorbij komen crossen, mag je niet echt de tijd starten. Op het moment dat wij echt duidelijk bij jou zijn en ook jou gaan spotten. Dan mag je in principe de tijd starten. Oké. Okay. Maar, maar, oh ja, hier is kila natuurlijk. In nee, de tequila is bij het strand. Dit is een andere als het dus. Is... Nee, dat is tequila. Dan. Ja, daar heb je de kila. Dat, dat is tequila. Dan. Ja, ik dacht, dat, ja, dan is er nog eentje dan, helemaal uh, bij het strand. Ben je daar nu? Uh, als is ik de goede kant op rijd, wel. Nou, als wij de goede kant okay. op rijden. Of het is iets meer naar boven volgens nee, mij. Nee, hier is het... de Kilala, deze strand. Uh, ja, hier... nee, wacht. Uh... Ja, hier is het. Hier op de hoek. Oh ja, hier was het inderdaad, ja. joh. Dan ja, kan je daar... Is staat de... die ook niet. Er is er ook nog een beetje bij het strand. Daar zijn meerdere clubs. Of een casino, ja. Dan gaan sommige Ja, maar dat is er ja. Wij willen graag een tweede tip. Ja. <laughs> um, even denken hoor. Ehm... Ehm, eens even... Ja, ik weet het gelijk. Nou ah, dit hebben we, uh, ik heb wel naar die andere. Nou, dat is denk ik niet. Ehm... Um, eens even kijken hoor. Tegenover mij... staat er een treinwagon. Huh, wat? <lacht> <lacht> Dan gaan we gaan gewoon richting de tracks en dan kijken we daar wel. Uh, richting wat? De, richting het spoor. We moeten ook even denken hè, waar we stopten daar juist. Hoe lang heeft hij er ongeveer over gedaan voordat hij zijn dip klaar had? Hij had we Elf was best snel. Hij was best snel, dus hij kan niet heel ver van die locatie zijn. We moeten een treinwagon. Is het niet gewoon sarcastisch dat het van de politie AB is? daar komen mannen niet graag. <laughs> nee, dat niet. Misschien kan je ook echt... soms komen wel. Nemen. We denken, waar rijden jullie? Ah, de is sowieso een stripclub. Ik volg nog steeds een random voertuig die ik niet weet wie het van ons is, maar ik volg Ja, dat weet ik niet. waar rijden jullie nu? Van even niet Blokkenpark. blokkerpark. Het <laughs> leukste is, jullie zijn gewoon begrepen hè? <laughs> Oké. Okay. Oh, eh, wel, ik, weet wat. ik weet Nog wat. een tip. Misschien de autodealer. Ja, dat... Het wel even... Er staat dan een wagon? Ja, nee. Ah. Ja, jullie waren al eerder langs me Dat is de derde de tip die ik jullie geef. Oh, eh... Uh... Dan was het wel de eerste stripclub. Maar daar zat toch geen wagon voor? Of ben ik nou gek? Of staat er hier onder die brug hier? Eh, uh, dat, dat, dat is het volgens mij wel. Oh, ik schrok van jou. <laughs> Um, ik zie er wel een auto stilstaan. Nee, dat is niks. Nee. nee. Oh, oh. Ik zit mijn auto nu kapot te maken, ik heb er niks gedaan. Burger, vierde tip. Um, een vraag. Mag de antwoord um... geven. Zitten we bij een stripclub goed? Ja, dat wel. Huh? Is het een stripclub of een de stripclub? Een stripclub. Ja, krijg je wat. <laughs> met alle respect, maar ik weet dus geen stripclub hier te vinden. Ja, ik heb dus... nog geen andere, maar er is helemaal geen trein in de buurt. Hoor. Ja, ja er zijn, zijn, zijn, zijn er al langs gereden hè? Ja, daarom. Ja. Uh, kun je ook zeggen wat voor auto er langs is gereden? Uh, jullie zijn alle drie langs gereden. <laughs> wij rijden alleen in het noorden ja. Ik stil. weet het denk ik al, ik weet het al. <laughs> Ik weet het nee, ik docent, ja. Maar sta je ook daadwerkelijk bij die stripclub? Oh, oh, ja. oh ja, ja. Want ik weet dat er bij die ene stripclub daarboven, kut, waar we net langs krosten, daar staat ook zo'n restaurant en dat is een treinwagon. Oh ja dat klopt inderdaad. Maar dan zou die niet bij de stripclub staan. dus Dat, dat zou... is wel een stripclub. Is dat een stripclub? Daar zit ja. een stripclub, dat ik zeker. Ja maar daar zijn we, dat is tequila. Nee, maar daar in de buurt van tequila la zit ook een stripclub. Nog één, hoeveel strappig? Hoe weten jullie dit, dit de, allemaal? Van, die, die heeft de geen interior. interior. Is de club? Ja, die heeft geen interior. Oké, ik sta nu op de Primer Boulevard. Ik volg een Audi. Ja, dat ben ik. Uh... een eh, ander passator achter, top. Dan zijn er een stukje verder in deze straat. Ja, ja. nou gelijk recht op die auto in je jongen. jongens. Maar iemand die stil staat, dus als we hem zien, dan is hij wel de lul. Dat dus niet al te wild aankomen rijden. Hier is links dadelijk ergens. Ja, over uh, nog Nee, nee, nee. Ik weet het. Het zit aan de linkerkant. Ik bedoel links, inderdaad. Klopt. Links. Uh, hier zo. Je hebt van die steegjes hier. Staat zo. Ja, Ja, hierzo bij mij. Inbox, inbox. Pak hem, pak pakken, pak pak Ja, ja, ja. Ja, nee. Ze zijn echt erg zijn ze nu al nee. ah, wat... Daar komt hij heel goed weg. Tering, die passaat. <laughs> oh, Waar okay. ben je? Oh, Wat? Ja. <laughs> hij lijkt er hier doorheen. Ja. Oh hier. Okay. Beuk van heel die auto aan Ja, we gaan gewoon voor het beuken. Oh shit! Ja, op scop! Nee! <laughs> Nee. hij <laughs> <Dan laughs> ja, vliegt er Dan komen er twee uit, in. gek. Nou, doei. <laughs> ja, dat dacht ik even niet. oké. Okay. Nou, jij ja, had je vp, zijn <laughs> niet ook goed gehad. <laughs> ik, ik ging hem net aantikken en te tp niet op eens aanvoeren. Oh jeemmer. Je crasht op een uh, SUV. Eerst ligt het eruit. Uit uitgevoerd. <laughs> dan rechts. We gaan de tunnel niet in, nee. we gaan links langs. Op dat rare kruispunt hier. We gaan richting dat ziekenhuis weer waar we, ja, hij is oh, op het geknald. We zijn met z'n allen hier. Ja. Voorgang achterkant, voorkant, achterkant, voorkant achterkant. Ja, ja, tegen de muur, tegen de muur, de muur, tegen de muur. Ja, ja. ja stop. Nee. Hij kan nu lang maar meegaan zo. Nou, ik loop luid heel luisterende tegen. <laughs> Ja we gaan uh, rechtdoor. Oh en oh. smart. Ja, die al uit. Bedankt de... uh, voor de pit. Sorry. <laughs> Rechtsaf. af. Ik denk het. Hij rijdt zonder verlichting dus. Rechtdoor. Gaat ik een beetje lachen alles uh, stuk is, maar goed. Alle lichte stuk zijn. We gaan nog steeds rechtdoor richting Meisbank dan wel vliegveld. Oh. Hij knalt op het smart en uh, zijn we omgedraaid en we komen weer hem hier we omlaag, hem hier omlaag. doe hem hier omlaag. Let op, zelf nee. niet omlaag gaan. Ja, daar gaat een van de. Ja, hij gaat zelf ook omlaag. En hij gaat. Oh ja, hij ligt op zijn dak. nee. Nee. Ik probeer hem omlaag te tikken. Als je nu niet naar omlaag komt Ja dan ja ja. Dan, dan ja dan, dan. Hij Sorry. is. Het gaat nog opvallend goed. Oh, daar gaat een dier, let nou op! Ja. Een hond. Oh shit! Ja, hoekje, hoekje. Oh oh oh. Ja nee, ik kan leg. Oh yes, nee! Stop. Ja. Okay. Van boven, van zijkant ja, okay. Stop de tijd. Ongeveer drie minuten, want um, ik was de tijd vergeten te starten toen jij riep start de tijd. Maar in beeld staat wel de tijd, dus um, dat gaan jullie wel zien. Nee. heel dat. Zo, wij staan al klaar met zijn drieën. De laatste gaat, die krijgt van ons vijf minuten de tijd om uit onze handen te blijven. Waarom vijf minuten? Omdat het waarschijnlijk helemaal niet gaat lukken. En als het nog maar lukt, hij heeft wel drie keer de passat tegen zich. Ik zet de stopwatch klaar. De burger mag nu zijn tip geven. Ik weet dat het hier om de hoek is ergens. Maar uh, zeg maar. Er uh, staan er nogal wat uh, blokken. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik denk dat we naar Sandy Shores moeten. Voor de mensen die niet snappen, hier is het Blokkenpark en daar staan nogal wat blokken. Burger jij zegt start de tijd. Ga start Doe de tijd! Ja zo, tunnel. Waar, welke kant komt hij naar boven? Ja. Oh dit was snel. Of nee, nee. Ik weet niet waar hij naar boven komt. Hebben nee, een andere ja. kant nee, Nee, nee nee, kant nee, nee, nee, nee, andere kant, andere kant. Nee. Ja, nee, ja, op. op Kom op, hoor. kom op. Zo. Ja, de... Nou. Ja, aflokken, aflokken Doe, doe, doe, doe, doe. Kom op. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Kom op. Ja, nu hebben we. nee, dit heb je wel echt mooi gedaan, vind ik. Ik vind dat jij vandaag hebt gewonnen. Dames en heren, de winnaar van de dag is geworden. Onze grote vriend hier. Mensen, ik ga jullie bedanken voor het kijken. Wil je nou dat hij binnenkort nog eens een of een uh, herkansen krijgt? Laat dan even weten in de comments voor de volgende uh, video. En nodig hem zeker weer uit. Uh, want ik vind eigenlijk wel dat hij en drie keer de bestaat tegen zich had. En hij had hier een riskant tunnel is gekozen. Um, dus ik vind ja, wel dat je binnenkort nog een kans krijgt. Maar voor nu, anders wordt de video veel te lang. Ga ik jullie blanken. Er komen twee opties in beeld voor de volgende keer. Dan weer een single player. Dus we gaan een mooi voertuig uitkiezen. Laat in de comments even weten welke het wordt. En ik zie jullie bij de volgende video. Doei!